Nu volgt de oefening op stijlen of opmaakprofielen, inhoudsopgaven en pdf-instellingen. Nu we doen we er ook een stukje van hyperlinks extra bij. Ik ga de oefening weer maken in de online omgeving, dus in Google documenten. We moeten stijlen gaan gebruiken om al onze titels op te maken. Nu, er wordt sowieso voorgesteld van de stijlen van kop 1 te gaan maken. Je ziet op iedere pagina, ik zal het even laten zien... Een nieuwe titel, die heeft nu nog geen opmaak, maar die gaan we één keer instellen voor ze allemaal. Dat is natuurlijk de, op, de opzet van stijl- of opmaakprofielen. Uh, dus wat vragen ze hier? Maak alle titels van een document van type kop 1. Dus dat ga ik doen. Ik duid die aan, ik maak hier van boven bij stijlen, kies ik kop 1. Je ziet het misschien een klein beetje veranderen. Dus deze ook. Die ga ik ook als kop 1 instellen. Hier nog eentje. Kop 1. En dan hier ook. Kop 1. Zo, je ziet dat dat gaat de inhoudsopgaven worden hier, maar dat is voor een volgend stapje. Dus alles is van kop 1. Nu gaan we kop 1 een beetje updaten, we gaan die een beetje mooier proberen te maken. Het staat hier ook rood onderlijnd, type lobster, punt grote 16. Dus dat ga ik nu doen, dus ik duid die aan. Die is van kop 1, dus ik ga hem nu aanduiden. Ik denk dat het vet is eigenlijk niet nodig hè? dus ik ga hem rood maken. Wel van lettertype lobster, als ik me niet vergis. Zo, eh, onderlijnen ook, zetten we ook aan, en punt grote 16. 16 staat er niet tussen, dus dan moet ik eventjes typen. 1, 6, voilà. Dus, dus die, die is 16 groot. Nu hebben we twee manieren om de stijl overal te, te gaan toepassen. Want nu is dat hier natuurlijk niet gebeurd. Dus dat gaan we doen. Ofwel duid je de stijl en druk je re rechtermuisknop, kop 1 updaten om overeen te komen. Of je gaat hier van boven op dat pijltje drukken en hier langs kan je nu ook zeggen: kop 1 updaten om overeen te komen. Als je dat doet, je wacht eventjes. Hij gaat dat ook weer opslaan. Je scrolt naar beneden en je gaat zien dat overal al je titeltjes altijd mooi dezelfde opmaak krijgen. Dat is de bedoeling natuurlijk, hè, van met stijl- en opmaakprofielen te werken. Dus soms blijft zo'n stijl- of opmaakprofiel plakken. Wat bedoel ik? Stel dat ik hier Ctrl-Enter druk, en ik ga naar boven scrollen, en ik typ de eerste pagina een beetje tekst. O, dus ik had blijkbaar niet helemaal naar boven gegaan. Ik zal het zo even doen. En ik type daar wat tekst, blijft de vorige instelling nog even plakken. Dus als je dit weg wil, kan je natuurlijk altijd hier kiezen voor terug normale tekst en is dat weggewerkt. Hè. Of je drukt op het tekentje hier van achter om de opmaak te wissen, dat is hetzelfde. Dus soms blijft zo'n kop wel plakken, dan moet je eerst even kiezen voor de normale tekst terug en dan is dat terug weg. Eens dus eventjes kijken of we daarmee uh, dat gezegd hebben, dat klopt ook. Stel dat ik niet alleen kop 1 wil gaan gebruiken, nu, ik zal dit hier al even weg doen, dat is op zich nu niet meer nodig, dus zo. Stel dat ik meerdere uh, stijlen wil gebruiken, dus stel dat ik hieronder nog wat titeltjes zou hebben. Dus ik zet een volgend blad, uh, titeltje 2, of titeltje 1, ik zal het zo maken, titeltje 1. En daar zal wat tekst onder komen. En op nog een volgend blad, ctrl-enter, zal titeltje 2 komen, titeltje 2. Met opnieuw weer wat tekst bij natuurlijk. Ik zal deze ook rap even opmaken. Dus stel dat ik die nu even van kop 2 maak, dit is de standaard opmaak, maar je kan dat gerust even ik zal het in oranje zetten vet cursief, en ik zal het opnieuw in een ander lettertype zetten, dat vet is niet zo heel mooi daarbij ik zal hem ook terug onderlijnen, dan is het wat duidelijker dus dit is nu kop 2, maar die is hier nog niet doorgevoerd, dus dat gaan we wel doen, dus ik doe zo kop 1 ik selecteer, of kop 2, sorry ik selecteer die altijd. en dan ga ik zeggen updaten om overal zo te zijn en dan ga ik kijken, nou oh, heeft het niet helemaal gedaan, ik ga het opnieuw proberen, duid hem aan op, op, op, op. Hier, dit was kop 2. Even opnieuw proberen. Ah, ik had misschien nog niet gewacht totdat hij opgeslagen was. Nee, heeft hij niet helemaal gedaan. Dus ik ga hem hier forceren. Ik zet hem zelf even terug op kop 2. Dus nu zijn die twee titeltjes van kop 2. Goed, de rest is van kop 1. En dan kunnen we eigenlijk de volgende stap doen. Dan kunnen we er een automatische inhoudsopgave van gaan maken. Want een inhoudsopgave zoals die hier staat, die maak je op 3 seconden. Hè. Dus dat ga je niet zelf typen. We gaan dat laten maken door Google. Ze mogen een nieuwe eerste pagina toevoegen. Dus ik doe Ctrl-Enter daar nog een keertje voor. Hier komt een inhoudsopgave. Je ziet dat die trouwens nog van kop 1 is. Stel dat je dat niet wilt, ga je dat dus van boven veranderen. Maar ik wil hem nu toevallig wel in de inhoudsopgave krijgen. Dus hier gaat een inhoudsopgave komen. Die zet ik op het volgende blad. En zo. Hier gaat die inhoudsopgave moeten komen. Dus je doet invoegen, inhoudsopgave. En je kiest er eentje met de paginummers erbij of eentje zonder. Ik kies die even met paginanummers. Je klikt erop en je ziet dat die inhoudsopgave op een paar seconden in orde gezet is. Je ziet ook dat de pagina's erbij stonden. Stel dat ik nu, ik ga eens eventjes voetelen, ik ga hier een nieuw, nieuwe pagina toevoegen. Zo, dus Ctrl-Enter gedaan. Dus ik heb hier even wat aangepast. Je ziet dat hier nog alles, ik, ik heb dat eventjes gedaan, hier bijvoorbeeld opslaan als pdf staat. Nu nog op pagina 5, maar uiteindelijk is dat eigenlijk 6 geworden. Dus ik ga die eventjes aanpassen. Hier van boven kan je updaten drukken. Up. En alle paginanummers zijn aangepast. Hè. Dit zijn ook allemaal hyperlinks. Dus als iemand daarop klikt, dan springt hij door naar de juiste plaats. Hè. Dus zo snel is een, een automatische inhoudsopgave gemaakt. Stel dat je niet genoeg tevreden bent hiermee. Hè, dus je kan dat bijvoorbeeld nog aanpassen. Je zou kunnen zeggen, ik ga dat opnieuw terug zwart maken. Dus je kan dat wel gaan aanpassen. Oei, ik had deze pagina niet meegepakt. Je kan dat wel gaan aanpassen. Maar vaak als je dan opnieuw update, gaat hij toch nog de oude weergave pakken. Stel dat ik nu zeg hier bijvoorbeeld stijlen. Die stond, oei, die stond daar. En ik ga die weer wat uitbreiden. En opmaak profielen. Dat is eigenlijk hetzelfde. Hè? En je gaat hier refreshen. Dan zou het kunnen zijn dat hij eh, de opmaak verkeerd overneemt. Nu doet hij het goed. Prima natuurlijk. Dat is de aangenamer. Maar soms gaat hij dan terug naar de oude opmaak. Maar je ziet het. dus is eigenlijk heel snel aan te passen. Hè? Stel dat je niet tevreden bent met dit soort inhoudsopgaven. Je wil meer opties. Dat heb ik hier ook vermeld. Ik zal het even naartoe gaan. Hier. In heel veel Google-documentjes of Google-bestanden, niet alleen Google-docs, maar ook Google-spreadsheets, kan je add-ons installeren. Gratis plugins, vaak zijn die gratis. Als je gaat kijken bij mij, bij add-ons, ik heb al eentje die heet Table of Contents. Dus ik heb die al extra geïnstalleerd, maar jij kan gewoon doen add-ons toevoegen. Uh, table of Contents is een inhoudsopgave, dus als je hier table of, daar staat die al, contents invoegt, je drukt erop, dan zie je plugins die te maken hebben met. In onze opgaves. En ik heb bijvoorbeeld deze, die heb ik al geïnstalleerd. Dus als je erop drukt en je doet installeren, dan kan je die zelf voor jezelf gaan installeren. Je ziet hier dat je wat meer. Axel, even laten zien. Dat je bijvoorbeeld een andere nummering erbij kan gaan plaatsen. Dus dat is een uitgebreidere optie. Maar zo kan je heel veel dingen toevoegen aan Google Documenten. Hè. Alles bij add-ons kan je gaan, gaan toevoegen. Goed, dat was dat stukje. We gaan hyperlinks maken. Dat is stap 3. Hyperlinks hebben we al ooit gemaakt. Hè. Hier moeten we een link maken naar. Onze Instagram pagina, ik ga die eventjes kopiëren. En die moet hier op dit woord komen. Op zich is dat heel eenvoudig. Hè? Je doet invoegen, uh, even zoeken, link toevoegen. Het mooie aan Google is dat hij probeert zelf die links te zoeken. Hè? Dus hij vindt wel wat van het lyceum. Nu, ik ga hier rechtstreeks onze Instagram account plaatsen. Dus plakken. Op het moment dat iemand daarop klikt, kan hij heel snel naar ons Instagram. Je ziet dat hij wat informatie ophaalt. Dat is eigenlijk heel mooi gedaan in Google documenten. Hè? Wat je ook kan doen, is intern hyperlinks maken. Dus je kan ook naar een bepaalde kop springen. Dus we hebben een aantal koppen gemaakt. Dus als ik hier een hyperlink wil maken naar die stijlen, gewoon aanduiden, invoegen, link toevoegen. En als je eventjes wacht, dan zie je hier van boven ook staan dat je zelf de koppen kan kiezen. Dus een beetje uitklikken. Je zegt, ik wil deze kop gebruiken. Je doet het toepassen. Dat is natuurlijk omdat we die stijlen en opmaakprofielen kop 1 en kop 2 gebruikt hebben. Als iemand hier nu op staat, dan kan die klikken en dan springt hij rechtstreeks op dezelfde plaats. Stel dat je iets speciaals wil, dat je bijvoorbeeld zegt, ik wil toch naar een aparte plaats in mijn document. Dan kan je in een document een bladwijzer maken. Stel nu dat ik hier bijvoorbeeld een bladwijzer maak, ik noem die start ofzo, ik ga het even doen, invoegen, bladwijzer. Je kan hier eigenlijk, ja, je kan er nog wel een naam gaan toevoegen, maar op zich hoeft dat hier nu niet. Je ziet dat er een bladwijzertje gemaakt is. Dus als ik nu hier zeg, iets lager, bij de links, ik wil hier naar die bladwijzer van boven springen. Dus je doet invoegen, link, en je ziet hier nu dat er een bladwijzer bijgekomen is, dus ik had die wel geen naam gegeven, dus ik had die misschien duidelijker start genoemd of zo, maar het is er maar eentje, dus ik ga hem nu zo aanduiden. Je doet toepassen, en je klikt, als iemand er nu op klikt, springt hij naar boven en gaat hij naar helemaal het begin van je document. Zo kan je gemakkelijk een link naar boven bijvoorbeeld toevoegen, hè? of begin Heel gemakkelijk voor mensen eigenlijk voor, voor te navigeren. Dus we hebben stijlen gedaan, inhoudsopgaven gedaan, onze hyperlinks hebben we ook nog gedaan, blijft er nog één stapje over, en dat is het, uh, het document gaan opslaan als een pdf-document. Dus in de les leg ik al uit waarom dat dat belangrijk is. Hè. Een pdf-document blijft overal in de wereld hetzelfde van layout. Dus dat maakt het heel gemakkelijk als je iets wilt doorsturen dat moet afgedrukt worden, bijvoorbeeld. Um, hier heb ik nog alle redenen een keertje opge opgesomd. Hoe dat je dat het gemakkelijkste doet in Google Documenten, zie je hier: je hebt twee mogelijkheden. Ofwel kies je bestand, downloaden, PDF. Ik zal het even tonen: bestand, en dan downloaden. En dan kies je hier PDF-document. En hij gaat dat ondertussen op de achtergrond al klaarmaken als een PDF-document en automatisch beginnen te downloaden. Daar komt hij. En dan kan je die natuurlijk gaan openen. Hier staat hij al, met een inhoudsopgave die trouwens werkt. Hè. Dus ook hier kan je gewoon klikken. En dan kom je op de juiste plaats uit. Hier staat de hyperlink naar ons Instagram account. Als je drukt, kom je op de Instagram account van onze school uit. Dus die links werken ook allemaal. Hier staat mijn document. Een andere manier om een pdf documentje te maken is via bestand afdrukken. Dus bestand. Je gaat naar, moet ik hem zelf eventjes zoeken, afdrukken vanonder. Je wacht eventjes en hier bij bestemming, als je geen printer thuis hebt. Dit is mijn persoonlijke printer thuis natuurlijk. Je kan altijd kiezen om af te drukken via Opslaan als PDF. En dan kan je ook wat dingetjes gaan instellen, natuurlijk. En dan maak je ook een PDF. Want heel soms merken we zelf dat de layout een klein beetje durft te verspringen. Nu, als dat gebeurt, is dat heel vaak omdat je lettertypes gebruikt die eigen zijn aan jouw computer of aan bijvoorbeeld je Apple Computer of Microsoft. En dat zijn eigenlijk geen officiële true type of open standaard lettertypes. Dus dan kan het natuurlijk een beetje verspringen, dat is een beetje jammer, maar mijn opdracht is dan, of mijn tip is meestal, exporteer het bestand dan een keer in optie 2, via afdrukken, en dan krijgen we meestal de mooie opmaak te zien. Dus zo maak je een PDF-document. Ik denk dat in mijn opdracht staat dat je het ook een keertje moet doen in de twee versies. Doe het een keertje via downloaden. Noem het dan ook downloaden, doe het daarna nog een keertje via afdrukken en noem het dan ook afdrukken. En dan heb je die twee opties ook gedaan. Dan heb je een pdf document dat je altijd naar iedereen kan sturen via een mailtje of zo. En dan weet je zeker dat de afdruk altijd correct is. Hè. Nu we zitten met Google documenten ook met de delen knop. Die maakt het natuurlijk veel gemakkelijker om een document met iemand te delen. Zodat altijd de laatste versie beschikbaar is. Hè. Als je dat deelt met iemand en je gaat achteraf nog iets veranderen, dan is het ook in zijn versie veranderd. Dus dat is natuurlijk wel nog altijd beter. Goed, dat was dit stukje. Veel succes met de oefening.